Ik leef in een wereld vol antwoorden. Mij is nooit iets gevraagd. Ook Google weet het niet wat de 10 meest gestelde vragen zijn door of van jongeren. Geef mij de ruimte om te vragen. Ik wil gehoord worden. Pas dan leef ik in een wereld waarin vragen en antwoord op elkaar aansluiten. Keer mee om en volg onze initiatieven. omkering.innovatiefinwerk.nl